Hey Makkers, ik wil eventjes een kleine korte video doen op maandag, nice, hmm. waarin ik eventjes ga zeggen Hé, hey, we hebben een Patreon, je zegt het al in de thumbnail, je zegt het al in de titel, maar alsnog ik altijd even zeggen, we hebben een Patreon gemaakt uh, De link zit uh, in de beschrijving, als je zou willen doneren is het zeer nice, en we hebben een tier voor 1 dollar Dus je kan gewoon 1 dollar per maand doneren of 50 dus je 50 dollar per maand dan ben je de echte makker. 1 dollar zullen we ook al super chill vinden, ook al gaan we er niks bij doen, het gebaar alleen al. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Dus als je wat geld kwijt kan, hier met een rich boy, doe neer dan alsjeblieft, want we hebben nog geen enkele cent verdiend met YouTube. Terwijl we er in ieder geval 2 uh, jaar mee bezig zijn, meer, 2,5 jaar. We zijn heel ver gekomen, 177 abonnees. Nog dankjewel, de support op zich is best wel goed geweest de afgelopen maand, de afgelopen twee maanden. Want we hebben best wel wat subs erbij gekregen. Ik denk, uh, voordat alles weer prima ging, hadden we, drie maanden geleden, we 158 subs, nu nee, hebben we gewoon 177. Dankjewel makkers, Dank jullie wel voor dat. En dan was dit alweer de video. Of ik hoop, kan ik misschien nog een leuk paar leuke edits ertussen gooien, ik denk het niet. Erik, verwacht wel dat jij op minimaal 1 dollar per maand aan ons geeft. Dankjewel. Yo guys, bedankt voor het kijken deze video. Ik vond het niet leuk. Ik niet. Doei!